Hallo, mijn naam is Celeste Plak, speelster bij het Nederlands Dames Volleybalteam en onderdeel van Team NL. Vandaag heb ik meegenomen Edwin. Hallo, hallo Edwin, goeiedag. welkom. Dankjewel. En uh, Edwin gaat jullie haarfijn uitleggen hoe je als sportclub nieuwe leden en ambassadeurs kunt werven. Edwin. Dat klopt. Nou, hallo, mijn naam is Edwin. Ik ben marketing specialist bij Media Meren. En uh, ik ga jullie vandaag inderdaad meenemen naar ja, hoe je meer uh, uh, leden en uh, ambassadeurs krijgt voor je sportclub. Tip 1. Word zichtbaar voor je doelgroep. Uh, je kan natuurlijk adverteren in de krant. Je kan natuurlijk uh, clinics aanbieden op scholen. Maar vandaag gaan we het expliciet hebben over uh, online marketing. Uh, je moet zorgen dat je altijd op het juiste tijdstip uh, bij de juiste doelgroep uh, zichtbaar bent. En dat kan je bijvoorbeeld doen door uh, ook online te adverteren. Op bijvoorbeeld sociale media zoals Instagram en Facebook. En het mooie van Instagram en Facebook is dat je heel gericht kan targeten op een bepaalde doelgroep. Je kan bijvoorbeeld richten op jongeren tussen de 18 en de 25 jaar, een doelgroep die heel lastig is om te bereiken, om naar je sportclub toe te trekken. En als je daar heel specifiek op target, dan kan je zorgen dat je die doelgroep ook daadwerkelijk gaat bereiken. Dat kan je al bijvoorbeeld voor 10 euro doen. Je bereikt er al duizenden mensen mee, afhankelijk natuurlijk van waar je woont. Um, maar dus voor een heel klein bedrag uh, ja, kan je eigenlijk al heel veel mensen kan je daarmee uh, bereiken. En oké, okay, dus je zegt voor 10 euro kun je al uh, hè, reclame maken, maar uh, hoe lang blijft dat dan zichtbaar, die, die reclame, die advertentie? Ja, klopt. Ja, die, uh, dat is afhankelijk van wat je instelt. Je kan bijvoorbeeld een bepaalde advertentielooptijd instellen. Dus je kan bijvoorbeeld zeggen, ik wil dat die twee dagen online staat, maar je kan ook bijvoorbeeld zeggen, ik wil dat uitspreiden over een hele maand. Um, dus dat is ja, net afhankelijk uh, welk budget je ook hebt en uh, ja, hoe lang je het wil laten lopen en het handige van Facebook is eigenlijk ook dat hij dus aangeeft uh, hoe specifiek je doelgroep is en of het advertentiebudget uh, goed is met de doelgroep die je wil bereiken het kan bijvoorbeeld zijn dat je in Amsterdam misschien wat meer budget moet inzetten omdat het een hele grote plek is terwijl dat je misschien in volgens mij kom je uit Tuitje horen ja Tuitje goed Is er lezen ja daar wonen wat minder mensen en dan ja. kan je dus met een uh, kleiner budget uh, kan je dus ja uh, yeah, ja, of tenminste, dan ben je minder ja. budget zeg maar, kwijt. Maar ik hoorde je ook praten over uh, welk moment, uh, qua tijd, tijdstip, hoe, hoe is dat te zien? Is dat ook bijvoorbeeld anders in een dorp dan in een stad? Ja, ja, ik denk dat daar wel een verschil in zit. Maar bijvoorbeeld waar een sportclub zich in de breedte op kan richten, is natuurlijk op welk moment gaan uh, mensen zich inschrijven. Het kan bijvoorbeeld zijn dat voor schaatsen, mm -hmm. dat je daar misschien in oktober okay. gaat inschrijven als de wintermaanden eraan komen. En op dat moment wil je eigenlijk aanwezig zijn om ja, ervoor okay. te zorgen dat mensen overgaan uh, ja, tot een member van de club. oké okay goede tip. Ja, dan gaan we naar tip nummer twee. Zorg voor een kennismaking. Het is natuurlijk heel erg fijn als, uh, ja, als de potentieel nieuwe lid kennis kan maken met de sportclub. Uh, dit kan natuurlijk gedaan worden door een online training uh, aan te bieden. Um, dus je kan bijvoorbeeld vragen aan de ambassadeur van de sport, dus die eigenlijk al lid is van de sportvereniging, om bijvoorbeeld hun vrienden, familie, kennissen, uh, klasgenoten uit te nodigen voor een online uh, training. Um, en op die manier kunnen ze eigenlijk al een beetje teasen, dus al een beetje proeven... Uh, aan de sport die ze uh, mogelijk gaan doen. Uh, en op die manier hebben ze een hele leuke kennismaking. Ik weet niet hoe dat bij jou was, de eerste keer toen jij in kennismaking... Oeh, mijn eerste keer? Nou, dat was eigenlijk heel simpel. en uh, Via mijn moeder. Mm -hmm. En eigenlijk ook heel logisch. Want ja, in, in Tuitjehoorn uh, was er een volleybalclub, handbalclub en een voetbalclub. En uh, nou ja, ik ben dan op volleybal gegaan. Maar dat is meer uh, ja, mond op mond gegaan. Mijn vriendjes, mijn vriendinnetjes die speelden daar. En, uh, uh, in die tijd ging dat toen ook wel hoor. Nu met social media en internet uh, zoveel online wat bezig is, maar dat was toen nog niet. Ja, Ik voel me heel oud nu dat zeggen, was toen nog niet. Maar dat is, <laughs> nee, maar dat is gewoon, toen to, to was dat niet. Het ging allemaal mond op mond. Ja precies. Of via het, uh, het weekblaadje of het plaatselijke krantje of zo. Ja precies, sociale media was toen nog niet nee, zo groot nee, als wat het nu is. Nee, absoluut niet. Nee, precies. En dat biedt wel weer heel veel mooie mogelijkheden. Klopt, zeker. Ja precies. Want wat eigenlijk ook heel erg belangrijk is als mensen uh, gevonden worden of nou, die kennismaking hebben gedaan met, met sportclub is het ook belangrijk dat ze zich daadwerkelijk gaan inschrijven want het is leuk natuurlijk als ze een keer een gratis training hebben bijgewoond maar het belangrijk is dat natuurlijk dat ze ook vervolgens lid gaan worden dus wat dan heel erg belangrijk is is dat ze uh, direct dat het inschrijfformulier dat, dat direct goed zichtbaar is en dat het heel erg makkelijk te vinden is maar dat het, ook heel, het is ook heel erg belangrijk dat je heel snel dat inschrijfformulier kan invullen dus voeg daar geen onnodige velden aan toe maar probeer dat zo compact mogelijk te houden um, zodat mensen zich daadwerkelijk gaan inschrijven voor de club. En dus nooit kun je altijd nog later een uitgebreide intekenlijst doorsturen. Maar uh, het moment dat ze aankopen is eigenlijk heel erg belangrijk om dat zo kort en zo snel mogelijk te doen. Zodat je geen uh, potentiële leden mist voor, uh, voor de sportclub. Dat zou zonde zijn. Dat zou zeker zonde zijn, inderdaad. Ja. Um, en ja, wat, wat eigenlijk heel erg handig is, is dat je bijvoorbeeld Google Formulieren kan gebruiken. Dat is een gratis online tool. Um, ja, waar je heel eenvoudig formulieren dus kan bouwen voor op je website. En je kan ook nog eens die data heel makkelijk analyseren. Dan gaan we nu over naar tip 4. Uh, je wil natuurlijk als mensen zich daadwerkelijk inschrijven voor, uh, voor de sportvereniging. Wil je ze natuurlijk ook een warm welkom eten. Nou, dat kan je natuurlijk doen door geautomatiseerde e-mails. Uh, en dat kan je bijvoorbeeld doen door een programma zoals Mailchimp. Uh, Mailchimp die zorgt er dan voor dat zodra iemand zich inschrijft via Google formulieren uh, dat er automatisch een e-mail wordt verstuurd met hartelijk welkom bij deze sportclub. Leuk dat je hebt aangemeld, daarin kan je bijvoorbeeld je trainingstijden kan je daar tonen. Uh, je kan daar bijvoorbeeld laten zien uh, foto's van, uh, ja, van, de, van de club, hoe het eruit ziet. Uh, maar je kan ook bijvoorbeeld uh, de sportevenementen die plaats gaan vinden binnenkort, kan je bijvoorbeeld ook al direct delen. Uh, en dat kan je volledig geautomatiseerd doen. Uh, met Mailchimp, uh, ja, dat is ook een gratis tool, dus het is ook volledig gratis. Uh, en je kan daar dan één maillijst voor aanmaken. Dus voor alle nieuwe leden zou je dan bijvoorbeeld een lijst kunnen aanmaken. Zou je meer lijsten willen aanmaken, dus ook bijvoorbeeld voor je bestaande leden, en je wilt dat uh, gescheiden met elkaar houden en je wilt gebruik maken van mooie templates, zodat er ook een heel mooi vormgegeven uitziet, dan kan dat al vanaf 8 euro. Um, en voor 13 euro dan heb je eigenlijk wel echt een aardig compleet pakket en dan betaal je dus per maand. Dus 8 euro of 13 euro per maand. 8 of 13. Dus gratis 8 of 13. Ja, maar... dan kan, ja, ben je als sportclub zijn, dan kun je heel goed Oké, okay. ja. Maar wat is dan precies het verschil dan tussen uh, die, die 8 en die 13 dan? Wat maakt net die upgrade? Waarom ja, zou je voor 13 gaan? Ja, dat is inderdaad, uh, je kan meer mails versturen, je kan uh, meer maillijsten aanmaken. Bij 8 euro kan je bijvoorbeeld 3 maillijsten aanmaken en bij 13 euro gaat het om 5 maillijsten. Dus je kan dan net even iets meer. Dus dat is heel erg afhankelijk van ja, hoe groot is je sportclub, uh, hoe gesegmenteerd, dus hoeveel verschillende doelgroepen heb jij in jouw maillijst, hoe, hoe ges, uh, gespecificeerd wil je dat gaan doen. Uh, dus dat is heel erg afhankelijk daarvan. Um, ja, maar je kan ook met een gratis mail, uh, met een gratis account kun je eigenlijk ook wel heel erg uitvoeten. Dus als je denkt van ik wil het eerst eens gaan proberen, dan uh, biedt dat ook heel veel mogelijkheden en je kan dan tot 2000 uh, ...subscribers, dus mensen die zich inschrijven via jouw formulier, dat zijn er heel veel... Uh, ...kan je, uh, tenminste, kan je met een gratis account door. Okay. Dan gaan we over naar tip nummer 5. Nou ja, zodra mensen lid zijn bij de uh, sportvereniging... ...dan is het natuurlijk ook heel erg belangrijk dat ze ambassadeur worden van jouw sportclub. Um, nou ja, waarschijnlijk heb jij uh, op jouw Instagram-account en op jouw Facebook-account... Uh, ...aardig wat volleybalfoto's staan. Ja, dat is inderdaad uh, vooral veel volleybal, ja. De, de laatste tijd ook iets meer privé, daar was ik eerder wat uh, voorzichtiger mee, maar... Uh begin nu los te komen. Precies, dat ja. dacht ik al. Ja, ja. En uh, ja, wat je dus kan doen is bijvoorbeeld de huisfotograaf, de sportclubfotograaf, zou je kunnen vragen om bij een evenement, bij een lokaal evenement wat plaatsvindt, om daar wat foto's te schieten uh, en dat je die gratis beschikbaar stelt voor de clubleden. Um, en die kunnen die dan delen op hun sociale media kanalen. En je zou dan kunnen vragen of ze de sportclub of sportvereniging willen taggen in het bericht, waardoor je dus uh, meer zichtbaarheid krijgt uh, in de omgeving vaak, want die komen natuurlijk <coughs> uit de buurt. Komen die zeg maar, vandaan, uh, ja, kan je eigenlijk uh, daar uh, ja, uh, zorgen dat je daar goed zichtbaar bent als sportclub zijnde door middel van andere mensen. En die hebben natuurlijk allemaal een klein netwerkje, uh, dus al, die zijn, een aantal mensen volgen natuurlijk die mensen en dan heb je een soort van spinnenweb aan mensen die je uh, bereikt. Dus dan heb je een heel groot bereik uh, doordat ze allemaal die losse foto's plaatsen, dat is natuurlijk ja, vaak wel zo'n sportclubfotograaf dat, dat vrijblijvend doen. Um, en dat zorgt dus uh, ja, voor, gratis, uh, voor heel veel gratis bereik. Een olievlek eigenlijk. Exact. Vrouw, ja. Ja. Ik herken wel wat je zegt, want ik merk dat zelf ook um, hoe mensen uh, visueel ingesteld zijn. Dus als mensen een leuk plaatje zien of he, de energie spatten vanaf, de emotie. En uh, ja, daar gaan mensen op achter, vinden ze leuk. Dus ik denk inderdaad wat jij zegt als je als sportclub kan laten zien van jongens hier is het leuk. Eh, hier, hier is uh, where the magic happens, zeg maar, Precies, dat ja. Ja, mensen gaan erop af. af. Dus het meer... is echt wel de moeite waard, denk ik, om zo'n zo huisfotograaf uh, in, te ja, zetten. in de arm te nemen. Ja. ja, klopt. En het is ook nog heel erg leuk voor de leden, want die hebben natuurlijk super toffe foto's gewoon voor hunzelf. Wat ze ook vaak heel erg kunnen waarderen. Win-win situatie. Plus, dan heeft de huisfotograaf er waarschijnlijk ook weer wat aan. Zit er een watermerkje in of zo? En dan, uh, exact, en dan heeft win -win hij ook weer een stukje promotie ja, voor ja, zichzelf. Ja, exact. exact. Nou, nou, top. Dit waren mijn vijf tips. Uh, Edwin, super bedankt voor je komst. Uh, ik heb er wat van opgestoken. Ik hoop jullie ook. En uh, wil je nou meer weten over hoe je jouw sportclub kunt promoten? Neem dan snel een kijkje bij de andere video's. Of ga naar slash raboclubsupport Doei doei, tot ziens. Hoi hoi.